We staan hier nu bij de nieuwe CRF 1000 Africa Twin 2018 model met ride-by-wire. Deze motorfiets is opgebouwd voor een klant die komt hem morgen ophalen. We hebben de stuurverhogers van de Africa Twin Adventure Sports gemonteerd. Verhoogd met 2 cm hogere hyperpro vering erop. Zowel voor als achter de spiraalvering veranderd. Door de verhoging van de hyperpro vering, waarbij die 2 cm hoger is geworden, dan zien we wel dat de motor enorm scheef staat op zijn zijstandaard. In principe is dit geen enkel probleem. Het ziet er alleen maar heel erg ruig uit. Hij is voorzien van een origineel hoge accessoirezadel. De windgeleiders op de voorkant, de hoge ruit, de valbeugel, mislampen en het origineel Honda pakket met de zijkoffers, en de topkoffer en de binnentassen. De motorfiets is ook voorzien van de originele handvatverwarming. Standaard gemonteerd bij de Africa Twin Adventure Sports. Maar bij de standaardversie zit hier niet op. Daarnaast heeft deze motorfiets nog een mooie shifter gemonteerd. Maar ook met de originele Honda tanktas. Het is een kleine tas, maar er kan veel in. We hebben aan de achterkant een klein vakje voor wat klein materiaal. Aan de voorkant vinden we de ruimte met een regenhoesje. En ruimte genoeg om bijvoorbeeld een stellen, een telefoon of een portemonnee in te doen tijdens de rit. Er is ook nog een klein venstertje vooraan, eventueel makkelijk te gebruiken voor een kaart. Ik denk dat deze klant heel erg gelukkig gaat worden van zijn nieuwe motorfiets. Ik ben benieuwd wat hij er morgen van vindt.